Blog zoals je praat, blog zoals je bent. Waarom? Wat heeft dat voor voordelen? Uh, nou, Dat heeft als groot voordeel dat je jezelf dan kunt laten zien. Ja, en dan? Ja, je laat je eigen expertise zien. En uh, dan uh, onderscheid je jezelf van anderen. Dus op